Dag dames en heren, vandaag sterk wisselend weer en ik denk dat de foto achter mij heel goed weerspiegelt wat voor weer we vandaag hadden. Momenten met blauwe lucht, het zonnetje scheen en dan zag het er op zich best vriendelijk uit, maar warm was het vandaag niet. En enige tijd later kwam er zo'n donkere wolk aanzetten, echt een buienwolk, een echte Maartse bui. Want op heel veel plaatsen in Nederland is vandaag naast regen ook hagel en natte sneeuw waargenomen. Want de lucht die werd aangevoerd vanuit de pool, die leverde dus die buien aan en vrij lage temperaturen. En op de radar kun je ook heel mooi zien dat tussen de buien door er vaak droge momenten waren. Met dus die hele mooie felle opklaringen. Nou, het lijkt erop dat de buien geleidelijk aan ons land gaan uh, verlaten. Vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droog. We krijgen een rustige nacht met opklaringen. Maar morgen dan komt bewolking en regen vanuit het westen dichterbij. Aan het einde van de middag kan in het westen van het land al wat regen vallen, maar een groot deel van de dinsdag verloopt in Nederland droog. Ja, en dan zijn we vertrokken voor een wisselvallige periode, waarbij met zuidwestenwinden overigens wel zachtere lucht wordt aangevoerd. Maar van lenteweer is voorlopig nog geen sprake. Nou, ook vanavond is dat niet het geval. Het ziet er wel vriendelijk uit en de zon gaat natuurlijk een stukje later onder dan wat we de laatste tijd gewend zijn geweest. Maar koud is het wel. Drie, vier graden in de loop van de avond, wisselende hoeveelheid bewolking, een afnemende wind uit noordwestelijke richting en dan volgt er een heldere nacht waarin de temperatuur landinwaarts op veel plaatsen tot iets onder het vriespunt kan uitkomen. Er is misschien nog wel wat gladheid mogelijk op bruggen en viaducten. Tegen de ochtend neemt in het westen voorzichtig de bewolking toe en dat zien we morgen overdag ook gebeuren. In het oosten, noordoosten met name, eerst nog wel eventjes ruimte voor de zon. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en aan het einde van de middag valt in het uiterste westen ook wat regen. Verder landinwaarts blijft het in ieder geval tot het avonduur droog. De temperatuur komt uit op zo'n 8 tot plaatselijk in het zuiden een graad of 10. En de wind die zoekt de zuid- of zuidwesthoek op, is over het algemeen niet al te sterk. De komende dagen gaat die zuidwestenwind wel af en toe aantrekken, met name donderdag bij buien ook forse windstoten. Maar kijk eens naar de temperatuur, 14, 15 graden, het wordt duidelijk zachter. Maar het ziet er wel naar uit dat dat kortstondig is. Want richting volgend weekend gaan de temperaturen toch weer naar beneden. En we zien zelfs dat we in de nachten af en toe weer in de buurt van het vriespunt uit gaan komen. Tot de volgende keer.